Jong mensen, super als we kijken naar deze nieuwe video. Jip, mijn fucking Instagram is gehackt. En nu denken jullie misschien van, huh, wat? Gehackt? Gehackt van Lucas? hè huh? Dat dacht ik inderdaad ook. Maar er worden random foto's geplaatst die ik niet eens plaats. Zoals dit. En mensen, jullie gaan het niet geloven, maar ik heb de hacker gevonden en ik heb er een Skype gesprek mee. Dus, dit is een echte hacker, mensen. Ik ben in de Skype-call geraakt met de echte hacker. Hier is de echte hacker. Praat maar, echte hacker. H Hallo, mijn naam is Mr. Snow. Fuck, wacht. Hallo, mijn naam is Mr. Mr. Iceman. Haha, oh, wat is mijn eigen naam? Hallo, mijn naam is Mr. Iceberg. 73 en ik ben echt de hacker. Nou, ik zit in de klan, namelijk IJsberghacks BE. Het is de beste hacking klant BE. We zijn allemaal nog anonymous. Niemand weet wie we zijn. Ja, ik geloof je niet. Als jullie mij niet geloven dat ik dat ik kan hacken, zal ik nu even. Ik zal nu even tonen hoe je moet hacken. Wow, wow ik pak mijn geesten. Wow, wow, nee, je mag niet zien. Ik mag me niet zien! Kijk, dit is mijn gsm. professioneel. Ik kan maar blijk, kijken. Oh nee. Nu is je Instagram gek. Kijk maar, kijk maar welke foto er nu op komt. Haha, waha, HACK! Hek, kijk, hek! Fuck, ik ben niet weer aan. Mr. Snowman. Mr. iceberg 73. Ik krijg je mijn 20 euro, die je mij beloofd voor de hackerspelen. Even voor de duidelijkheid: dat was dus niet de echte hacker. Ik weet niet zeker of dat je het wel gehackt kunt noemen, want ik denk dat ik de verklaring al heb gevonden. Door deze klote app: Volgers Plus. Nu denken de meeste mensen: van... Lucas koopt volgers. Volgers Plus. Nee, die app toont u wie dat er u ontvolgd heeft, of wie dat er u volgt, of wie dat er een foto of zo liked. Een soort van de deck, maar dan voor Instagram. En toen ik die app downloadde, moest ik iets aanvinken dat ze toestemming hadden om op mijn account te zitten ofzo. En ik dacht dat dat daardoor was. Voor de mensen die zich afvragen wat dit is. Ik ben flauwgevallen. Ik zag allemaal dit soort filmpjes. 25 Ik dacht, ik moet dat ook eens proberen. Dat kan niet dat dat waar is. Dus ik heb het gedaan, zoals jullie hier kunnen zien. Oh, is... recht in de duivenstrand. Ben ik gevallen? Ja. Hij is dranghebster klas. Ben ik gevallen? Nee, hij is een fucking man. Ik ben echt slauwgevallen, nee. Achter ton. Oh shit, fuck? haast. Dude, ik ben echt slauwgevallen, Kiro. Ja. Oh shit. Wat oh, denk Oh shit, kom ik uit. Dude, ik ben echt flauw. <laughs> oh gast, ik ken. Oh shit! Kijk die video terug. Oh. Hoe lang ho ben ik gebleven in? Niet. Ik wou eens dus weten of dat fake was of niet. En het is dus niet fake. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga proberen om dagelijks te uploaden. Als jullie dat leuk vinden, doe dan zeker een like. Volg mij ook op Instagram, Twitter, Facebook en Snapchat. En dan is er nog maar één ding dat ik zou willen zeggen. En dat is tot later. Doei.